3, 2, 1... Randstad Career Mode. Werk aan echte skills met games. Speel gratis de PC-game Best Forklift Operator en oefen alvast voor een heftruckcertificaat. Werk aan jezelf met Randstad.